In deze video behandelen we de vragen 12 en 13 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdrachten vallen binnen het domein verbanden. Een gasfles met gas wordt gebruikt om een caravan te verwarmen. In een lineaire grafiek is het verband tussen het aantal uur verwarmen en de hoeveelheid gas weergegeven. Bijvoorbeeld bij 11 uur de verwarming aan is er 20 liter gas verbruikt. Uit eerdere vragen weten we al dat de fles maximaal 22 liter gas bevat. De opdracht is een formule op te stellen bij de grafiek. Omdat het een lineaire grafiek is hoort daar natuurlijk ook een lineaire formule bij. Voor een lineaire formule hebben we het startgetal en het hellingsgetal nodig. Het startgetal is af te lezen uit de grafiek, namelijk 0. Wat best logisch is, want als je de verwarming niet aanzet, dan gebruik je ook geen gas. Het hellingsgetal is uit te rekenen met de informatie die we al hebben. Na 11 uur de verwarming aan is er 20 liter gas gebruikt. Dat is dus 20 gedeeld door 11 en geeft 1 achttiende liter gas per uur. Nu kunnen we de formule maken. Hoeveelheid gas is gelijk aan 1 achttiende keer aantal branduren plus 0. En die plus 0 hoeven we natuurlijk niet op te schrijven, dus laten we die maar weg. Voor het maken van de formule kun je drie punten verdienen: 1 voor het aflezen van het startgetal, 1 voor het uitrekenen van het hellingsgetal en 1 voor het opschrijven van de hele formule. Als je de formule opschrijft met alleen letters, dan is dat ook gewoon goed. Ook had je het aantal liters gas per uur mogen afronden naar 2. Dit geeft je dus best wel wat ruimte om een goed antwoord te geven. Vraag 13 van het examen zegt dat je ook een grafiek kan tekenen van het verband tussen de hoeveelheid gas in de gasfles en het aantal branduren van de verwarming. Dit kan in het assenstelsel die ze al gegeven hebben op de uitwerkbijlagen. Voor een lineaire grafiek hebben we in principe maar twee punten nodig. We weten dat de fles begint met 22 liter erin. Dus het punt 0,22. Verder weten we al dat na 11 uur verwarmen er 20 liter gas is gebruikt. En dan is er dus nog 2 liter gas over. Dus ook het punt 11,2 weten we. Een rechte lijn door die punten, dat is onze grafiek. De grafiek kan je twee punten opleveren. Het eerste punt krijg je als je de grafiek op de verticale as bij 22 laat beginnen. En het tweede punt is als je de grafiek